Hey, dat smaakt goed. Hey Basja, je hebt wat rook in. Ik heb er gelijk twee. Hey Basja, kijk eens. Masha, hey Masha. Sintje, oh Masha, Sintje.